Zon, wind, water, mogelijkheden genoeg om energie op te wekken... op een andere manier dan hoe we dat nu doen. Met Pierre van Solies onderzoeken we dus de toekomst van energie. Ik ben Pierre van Solies en we staan op de bovenste etage van ons kantoorpand. En wat je heel mooi kan zien is dat er op heel veel daken nog geen zonnepanelen liggen. En wat wij nu doen bij Solis is zorgen dat zonne-energie beschikbaar wordt voor iedereen. En dat doen we door niet zonnepanelen te verkopen, maar door ze te verhuren. Je kan gewoon meteen al overstappen van kolenstroom naar duurzame energie van je eigen dak. Nu in 2018 hebben we nog verschillende energiebronnen waar we veel gebruik van maken. Dat is naast elektriciteit ook gas voor verwarmen. Dat is benzine of diesel voor ons vervoer. En wat we in de toekomst zullen gaan zien is dat alles elektrisch wordt. Dus we gaan niet meer met gas verwarmen, maar we gaan elektrisch verwarmen. We gaan niet meer op benzine of diesel rijden, maar we gaan elektrisch rijden. Onze bijdrage bij Solis is om te zorgen dat die elektriciteit die daarvoor nodig is... en die vraag die echt hard gaat stijgen, om die allemaal duurzaam op je eigen dak op te wekken. Utrecht heeft een hele mooie ambitie om in 2030 energie neutraal te zijn. Alleen het gaat in de praktijk vaak nog veel te langzaam. De grootste uitdaging is denk ik een, een, een, een cultuuromslag bij de inwoners. En wat, wat je daaraan kan doen of mee kan doen is vooral informatievoorziening. Dus zorg nou dat al die inwoners van Utrecht goed geïnformeerd zijn over wat er allemaal mogelijk is. En als mensen zien dat ze... Um, niet alleen CO2 kunnen besparen, maar ook hun huis comfortabeler kunnen maken. En dat er ook mogelijkheden zijn om, om niet de voorinvestering te doen, dan gaat die transitie sneller. Hoe zit het met een warmtepomp? Is dat wel of niet interessant? Kijk wat er mogelijk is met je eigen huis. En ik durf te voorspellen dat er veel meer mogelijk is dan dat je denkt. Dat het veel goedkoper kan dan dat je denkt. Dat het comfortabeler kan dan dat je denkt.